We gaan vandaag iets heel leuks maken. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken. Duimpjes omhoog en abonneren op de foto of op de rode knop klikken. Het is gratis. Alle uitleg is gratis. Uh, dus ja, waarom zou je niet abonneren? Waarom zou je niet een kijkje nemen? Uh, als je nog nooit gehaakt hebt, zelfs dan kan je leren haken. Uh, het is echt leuk ontspannend en ik heb zoveel leuke reacties van jullie dus ik zou zeggen zet onder de video hele leuke of ja gewoon de reacties en dan uh, ja dan zal ik je nu vertellen wat we gaan maken um, dit is een Oeteldongse bierhouder en die bierhouder betekent gewoon dat je hier dus je glas in kan zetten met carnaval en uh, met carnaval heet Den Bosch Oeteldonk en daarom de kleuren rood wit geel en uh, vorig jaar heb ik er al heel veel gemaakt, alleen uh, ik had het nog niet gefilmd en ik heb deze bierhouders ook iedere keer met carnaval weggegeven omdat iedereen vindt het makkelijk, je zet je glas erin en uh, ja je hangt hem aan je uh, om je hals heen of om je nek heen en dan uh, kan je hier je glaasje bier in kwijt maar dat is zo leuk ook om te maken en uh, het is makkelijk het, zijn, het begint met rond en dan stokjes maar ik ga het heel rustig uitleggen en uh, ik zou zeggen veel haakplezier en uh, nou dan zie ik je zo weer terug tot zo Uh, deze bierhouder of ja een limonade kan er ook in hoor, maar er moet in ieder geval een glaasje in kunnen en je kan natuurlijk een glaasje erbij houden maar ik heb hem gehaakt uh, vanuit het vanuit de onderkant en dan een toer stokjes en nog twee toeren stokjes, maar ik heb eigenlijk twee to toeren rood en een toer geel en ja ik ga het gewoon uitleggen en dan uh, krijg je echt een uh, hele leuke houder zie je dus uh, je hebt dus nodig uh, zal ik even vertellen ik heb nu van dmc knitty voor 50 gram maar dat, ja dat kan je misschien wel 4 of 5 uh, um, houdertjes van uh, haken want hier zit op, even kijken. 50 gram. Uh, is, ik heb rood en ik had nog uh, een bolletje wit. En van toevallig een ander merk, weer van Sasjemeijer. Ook 50 gram. En daar heb ik de kleur geel. Dus even kijken of die erop zit. Hier zit 133 meter op. 133 meter. En hier zit op even kijken hoeveel meter ja, nu wordt het moeilijker uh, 140 meter dus dit zijn bijna gelijk maar het zijn natuurlijk wel twee verschillende merken en ik had natuurlijk nog een bolletje wit over dus met een restje garen kan je hem ook maken en dan gaan we oh ja, nog even vertellen dat ik haaknaald nummer 4 gebruik uh, en een schaartje en dan gaan we gezellig beginnen tot zo! we gaan beginnen met de magische ring dus je ligt de draad over je hand heen en dan doe je de lange draad schuin onder je duim houden en dan steek je haaknaald onder die eerste draad en je haalt je draad op en dan hou je zo je werk vast en je slaat om de haaknaald en je maakt 3 losse straks trek je aan de korte draad, trek je de ring dicht 2 3 dus dit is je beginstokje dan ga je 11 Laat je hem hangen, dan ga je 11 stokjes maken: 1, 2, 3, en dan ga je zo door tot het einde totdat je 11 stokjes hebt, en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Nu 11 stokjes gehaakt en dan kan je aan dit begin draadje trekken. Zie je dan, sluit je mooi je werk. Dan ga je in die bovenste 1-2 derde lossen of gewoon hier tussen het eerste en tweede stokje. Dat kan ook, maar ik sluit hem in de derde lossen dan ga je in, je haalt je draad op en door twee met een halve vast is dit en dan heb je een heel mooi rondje voor de onderkant en dan gaan we op elk stokje gaan we dadelijk een stokje zetten dus dan gaan we een achterbandje gaan we een stokje zetten maar we beginnen dus de toer met drie lossen en dan gaan we ook meerdere dus we gaan in het eerste opening gaan we een stokje zetten en we gaan op elk stokje een stokje zetten en um, we gaan op uh, meerdere dus we gaan er twee zetten we hebben hier dus nu 1 2 want je telt die eerste drie losse mee en dan gaan we op die volgende steek twee stokjes in één stokje zetten 1, 2. En op de volgende opening ga je weer hier even kijken of het goed ik kan zien. 2 stokjes zetten. Zo en dan gaan we weer door tot het einde en daar sluit je weer de toer dan zie ik je zo weer terug, tot zo we zijn nu op het einde en we sluiten de toer weer hierbovenin pak je die steek en je sluit de toer en dan gaan we even kijken ja we gaan de draad afknippen we hebben dus twee toeren gedaan en dan gaan we met geel verder want je wil natuurlijk wel op rood-wit-geel uitkomen dat het ook op kleur komt zoals je je houder hebt uh, ik doe nog één keer omslaan en door de opening en dan pak je je schaar en je knipt af dus dit is de bodem en dan gaan we nu met geel verder Nou, ik had dat lekker veel garen gepakt, zie ik, maak je weer een lusje je steekt je haaknaald door. en dan gaan we dus op elk stokje een stokje zetten maar we gaan toe beginnen met drie lossen en we gaan hem eerst aanhechten dus je blijft gewoon hierboven pak je de steek, de eerste steek je haalt je draad op, omslaan door 2, dan kan je nog daarna dit hier aanknopen. Maar we gaan nu toe 3 beginnen met 2 lossen, dan want je hebt natuurlijk hier die vaste gezet. Dan telt dit als stokje en dan gaan we in iedere steek hier zichtbaar is. Gaan we gewoon één stokje maken. En omdat we nu dus recht omhoog gaan, um, gaan we niet meer meerdere. Dus we gaan nu in iedere steek één stokje zetten. En zo vervolg je de toer. Oh, ik heb een geel achterwandje. Ik zet die even weg. Want het is beter te zien zo zie je? op elke steek ga je een stokje zetten en dan zie ik je zo weer terug tot zo! En je ziet ook dat het nu gaat krullen want je bent natuurlijk met die onderkant bezig en het rekt ook altijd lekker mee straks hoor dus je hoeft niet bang te zijn dat het te klein wordt nog een laatste steek En dan gaan we nu de toer sluiten in die bovenste met een halve vaste. Zo. En dan gaan we nu dus uh, een stokje een los een stokje doen. Dus dit is 1, 2, 3, de vierde toer pakken we maken we drie lossen. Dan gaan we een stokje, een losse, een stokje doen. Dus we doen nog één losse. Dan slaan we dit stokje over en we, we pakken de volgende. Een losse. Je slaat deze over en je pakt de volgende. Een losse. Je slaat deze over en je pakt de volgende. Een losse. Je slaat deze over en je pakt de volgende. Lossen. en zo maak je de hele toer af en dan krijg je dit effect dat je een beetje leuke openingen krijgt dus dan zie ik je zo weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de vierde toer en uh, je hebt dus een stokje in de ene laatste stokje gedaan en een losse en dan gaan we nu de toer sluiten 1 2 hierbovenin in de derde, daar gaan we de toer sluiten, je haalt je draad op en je haalt door twee lussen, zie je dan heb je hier een opening en hier een opening en dan gaan we nu naar de 1 2 3 4 de vijfde toer met drie lossen en dan gaan we in elke steek een stokje zetten dus we zetten in de opening een stokje en we zetten een stokje op het stokje we zetten in de opening een stokje en we zetten een stokje op het stokje en dan zie ik je op het einde van de vijfde toer Daar zie ik je weer terug tot zo we zijn op het einde van de vijfde toer en je ziet dat we dan ook gaan afhechten, want hier: dit is de toer met de stokjes. Dus we pakken hier boven de bovenste steek, je haalt door twee lussen nog een keer omslaan en door de lus je pakt je draad en je haalt door. Kijk en al die draadjes die kan je ook meteen wegwerken. Maar ik pak nu dus wit garen. Maak een opzetlus, steekt je haaknaald erdoor En nu gaan we op elke steek een vaste zetten. Um, ja, ik heb dit hier, dit hier ook gedaan. Op elke steek een vaste. Dus 6 is steken in de eerste steek in. Je pakt je lange draad en dan zet ik weer het achterkantje neer. Want nu ben ik met wit bezig. Zo. En dan haal je de draad op, omslaan door 2, trek een beetje aan je draadje. Die knoopje straks lekker vast, dan ga je het afhechten. En dan doe je een losse, en dan gaan we in elke steek een vaste zetten. Dus in elke steek een vaste. En dan zie ik je op het einde van toer 6, daar zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de zesde toer. In elke steek een vaste, en we sluiten de toer hier in de eerste steek. Draad ophalen, en je sluit hem. Dan ga je 3 lossen doen, en dan gaan we op elke steek een stokje zetten. en ik zie dat ik deze steek mee moet pakken, anders krijg ik echt een opening dus sorry, ik pak even de eerste steek mee dit is al de 1 2 3 4 5 6 7e toer dus toer 7 op elke steek, een stokje, en dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de zevende toer met stokjes, en we sluiten de toer weer met een halve vaste. Dan gaan we 1 los omhoog. Met de achtste toer gaan we. Go Kijk, ik zal even vaste het glas erin zetten. Zie je, het sluit mooi aan. En de achtste toer is alleen maar vaste. Dus we gaan de achtste toer beginnen met één losse. En we pakken de eerste steek. Daar zetten we vaste in en weer een vaste en dit is de hele toer vaste, als het te snel gaat, zet de snelheid langzamer ik heb ook nog ondertiteling op de video's dus dan kan je dat ook altijd volgen en zie ik je zo weer terug we zijn op het einde van de achtste toer, je sluit de toer, je haalt je draad op door 2 en ik ga pak hem nog een keer mijn draad op en ik ga hem afknippen het was het einde van de achtste toer, dan gaan we nu met rood beginnen dus dan pak je je rode bol, je legt er een knoop in, dan gaan we aan de negende toer beginnen je zet de haaknaald in de eerste steek, je pak je lange draad je haalt door, omslaan door twee, dan doe je nog twee losse en dan gaan we op elke steek een stokje zetten 1 4 en dan zo sluiten we dadelijk de toer, dus ik zie je zo weer terug. We sluiten de negende toer, even weer het glaasje terug erin. We sluiten de negende toer nu. En dan gaan we nu aan een stokje, een losse, een stokje beginnen. Dus we gaan met drie lossen. En nog een extra losse voor de opening. We slaan dit stokje over en we gaan in de volgende. Dus toer 10. Een losse. Deze slaan we over en in de volgende. Een losse. Een slaan we over en in de volgende. En dit doe je de hele toer en dan zie ik je op het einde. Zie ik je weer terug. Tot zo. We gaan de tiende toer sluiten in de 1 2 derde opening. Je haalt je draad op en door de lus. En dan gaan we nu um, even nadenken. Vijf stokjes maken en een vaste. Dus in iedere opening. Eerst 5 stokjes, dan een vaste, 5 stokjes, een vaste 5 stokjes. We gaan nu 1 vaste doen. Dus 1 lossen. Dus dit is het begin van toer 11. Dan gaan we go in de eerste opening gaan we. We gaan eerst twee lossen doen sorry hoor. Twee lossen toer 11. Dan gaan we in de opening gaan we vijf stokjes doen. 1 2 3 4 5 En in de volgende opening doe je een vaste. En dan ga je in deze opening weer 5 stokjes doen en in de volgende opening een vaste. En dan krijg je dit leuke randje. En dan zie ik je op het einde van toer 11. Zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de 11e toer. Ik kwam wel een beetje uit dat ik nog een boogje extra, maar dit is toch een, een sierrandje. Dus dat is niet zo erg. Dan gaan we de toer weer sluiten je haalt je draad op en je sluit de toer ik haal nog een keer om en ik haal door de lus je pakt je schaar, knipt af en je trekt de draad door zo, en dan ga je je glaasje pakken, zie je? En dan krijg je geen koude handen met carnaval want je hebt lekker een hoesje om je glaasje heen gemaakt en dan gaan we nu aan het koord beginnen en dan zie ik je zo weer terug, tot zo nou een centimeter is ook wel makkelijk om erbij te hebben ik heb net even deze uh, hoe heet het het, uh, het koord gemeten en dit is uh, 45 keer 2, 90 centimeter. Dus het koord om je nek te hangen is 90 centimeter. En dan begin je eigenlijk, ik kan heel moeilijk zeggen hoeveel steken het zijn, maar ik begin dus met, ja, waar zal ik beginnen? Met rood. Met rood begin ik het aantal steken op te zetten met een opzetlus. Maakt dus een opzetlus en je gaat tot 90 centimeter losse maken. En uh, ja, ik ga ze niet meer tellen, want het heeft ook uh, weinig zin om uh, je steken dan te tellen. Dus je haakt een ketting voor uh, ja, om aan je houder te maken van ja, hoeveel losse zijn het? Uh, tot 90 centimeter. Dus je houdt je centimeter bij en dan is dit je ketting tot zo als je klaar bent met je opzet losse ketting um, van 90 centimeter um, dan pak je eigenlijk wat je al gehaakt hebt uh, aan de houder dit is weer een ander kleurtje maar dit is allemaal hetzelfde steken dan um, haak je hem meteen eigenlijk aan die Rand vast, want dan heb je die al, ja, heb je, heb je het in ieder geval al vastgezet? Pak je even gewoon de zijkant en de opening, steek je haaknaald er door, je slaat je draad om, je haalt door, omslaan door 2 dit is een vaste, nou, dan heb je deze kant al vastgezet dan doe je uh, nog een keer voor de stevigheid erin steken, draad ophalen omslaan door 2 en dan ga je eigenlijk, ja je, je mag het weer keren want dan heb je weer je ketting aan de linkse kant en dan ga je in iedere steek een vaste zetten dus in iedere steek ga je een vaste zetten je steekt in je haalt je draad op, omslaan en door twee je steekt in je haalt je draad op, omslaan door 2. je steekt in je haalt je draad op, omslaan door twee en op het einde dan gaan we hem ook aan de houder vastzetten aan deze kant weer aan de andere kant dan leg je hem eigenlijk zo dubbel en dan gaan we hem aan deze kant vastzetten maar eerst gaan we nu even deze hele beginketting met vast te maken dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo Ik ben nu klaar met de, de hele rij vaste, en dan leg je eigenlijk de houder zo plat op elkaar neer. En dan zorg je dat de houder of de, het koord niet gedraaid is. Ik haal even de haaknaald eruit en dan pak je precies die zijkant, steek je je haaknaald in en dan ga je weer door de lus van het koord even <laughs> draadjes wegwerken Zo. en dan haal je je haaknaald door en dan zet ik hem heel even vast met een halve vaste en dan... kijk of ik het goed kan laten zien ga ik nog een keer door de opening en haal ik nog een keer mijn draad op en dan doe ik nog een keer een vaste, kijk dat het goed vastzet en even spieken en ja, dan gaan we met de witte garen verder en dan met het gele garen dus ja deze hecht je netjes af nog een keer de doorhalen je pakt je schaar, je knipt af en je trekt het door de lus. Wil je nou dus dat het goed vast zit, ja, dan naai je hem nog een beetje met een stopnaaldje vast. Maar uh, nu ga je dus met wit garen verder, nou, dan pak je je witte garen, je maakt een lusje. Die steek je ook erdoor door die opening. Dan pak je je draad en die zet je ook vast. Je haalt hem dus door, omslaan door twee. Kijk, en straks kan je die draden ook nog even vast goed vastknopen. En dan ga je weer een vaste op iedere vaste zetten van het koord. Je goed de bovenkant pakken je steekt dus in de eerste steek in en je haalt je draad op en omslaan door 2 en zo ga je in iedere steek en dan moet je wel twee lusjes ga je een toer wit maken even goed, twee lusjes pakken kijk en dan op het einde doe je hem weer vastmaken en dan pak je nog een toer vaste met geel dus uh, straks als hij af is dan zal ik het laten zien hoe het eruit is komen te zien maar ja, dit is eigenlijk hetzelfde idee, dus je zet hem echt eerst vast aan de ene kant, dan maak je met rood allemaal vaste, dan zet je hem aan de andere kant vast, dan pak je uh, het witte garen, daar ga je weer een toel vaste en dan ga je het gele garen pakken en zo heb je het hengsel aan de houder gehaakt. Dus ik zou zeggen heel veel haakplezier uh, met deze ja, voor het is een oeteldonse bierhouder dus ik zou zeggen ik hoop dat ik er heel veel tegenkom met uh, carnaval of met 1111 -11, en uh, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag de duimpjes omhoog en uh, tot de volgende video tot ziens